Oh, jezus. Oh, oh jezus. Je oh. slaat zo so hard. Ik slaat nog niet hard. Ja wel. Oh oké, nee. ik wil niet meer dat je slaat. Oh. Oh. Ik vind het slaan niet leuk. Je het is niet te lopen, Wat ik het wel. Tot twee. dit niet te doen is met jou. Oh. Kijk. Nee. Oh. oh nee, ik wil dat doen met de elektriciteit. Twee schokken. Oh nee jongens, ik durf dat niet. Oh nee, ik, ik durf niet. geen schokken. Nee, ik wil geen schokken. Twee. Nee, ik durf dat niet. Oh nee, ik durf dat niet. Oh, doe het niet. Alsjeblieft. Er zit op een plastic na. Wat voor dier kan ik me vergelijken? Ik denk een zwijn. Moet ik ook vertellen waarom? Uh, omdat ik vind, uh, vind het wel fijn om door de modder heen te kruipen. Maar ik vind het ook erg om een schoonbed te liggen. Mijn naam is Ken Nuits en uh, mijn favoriete dier is hond. Mijn naam is uh, Von. Bon. Ik uh, vergelijk... Ik uh, zou me vergelijken met een vogel, omdat ik uh, uh, een brede visie heb, vind ik zelf. Kwaas, je komt uit uh, Heusden. Hoe is het in Heusden? Klopt, uh, uh, ja, er zitten twee uh, bejaarden thuis. Ik ja. <lacht> moest even lachen, omdat je ineens begon over twee bejaardenhuizen. Wat ja. ga jij nou voor verhaal ja, dat... ik, ik maak mijn bewuste eigen keuzes. En... Als je daar ge... je buddy voor zijn kut schiet... Eh... Uh, ik bekijk alles en dan trek ik mijn eigen conclusies uiteindelijk. Ja, trek die veld van het dek af. Als ik zou vergelijken met een dier, zou het uh, vermoedelijk zijn een... Ah. Ik denk uh, een ratje. Want ratten vinden overal een weg natuurlijk door. En uh, ze zullen blijven al het leven ze vinden, altijd wat op te leven. Ze zullen blijven al het leven vinden, altijd wat op te leven. Ze zullen blijven al het leven vinden, altijd wat op te leven. Ze zullen blijven al het leven vinden, altijd wat op te leven. Allemaal gestaan. Slechts weinigen zijn gestaan. Gestaan. <tie> zijn ik. Per vandaag zijn jullie werkzaam bij het KKK. Het commando verkracht. Dit is een militaire optie. waar andere regels gelden dan in de maatschappij. Gestaan. O Ik stel jullie bij deze verkracht klaskade te poepen. Ja, het aanspreken van kaartleden ka ka schiet in alle tijden met twee woorden. Eh, normaal volwassen mannen proberen voor jullie te maken twee woorden. Ja, nou, dus niet zoals in de maatschappij, corporaal of sergeant. Nee, het is gewoon oude homofiel. Nou, hoe gaan we op weekend? Ja, twee woorden. Homofiel en een... Draag ik nette kleding Draag kettingen, armbanden, ringen, piercings, tepelringen, uh, kokringen, een spijkerbroek, shirtjes met oeah. Uh, Draag een spijker in je, je, je bakken. Als wij gewoon hier vrijdag naar huis gaan zijn we allemaal hetzelfde Homofiel en een... Schiet schiet schiet neus neus neus deze generatie uh, ja, heeft niet allemaal geleerd om, om, om zo nu en dan is je het te leren doorzetten. Ik uh, wil niet helemaal over een digitale kampscheren, maar je ziet dat toch wel veel, deze generatie. Toch is toch een generatie. Allemaal zijn ze vastgeklampt aan de topje, vastgeklampt aan de topje. Vastgeklampt aan de topje. Vastgeklampt aan de topje, aan de topje, vastgeklampt. Jongens die zijn uh, beter thuis met het dan, uh, dan met andere dingen. En vaak merk je ook dat ze heel kort zijn. Vaak merk je ook dat ze heel kort zijn. En dat proberen we in 34 weken thuis met de Playstation. Het is